julle, welkom bij die tweede sessie, wat ons mee gaan bezig wees oor uh, apologetics of apologetiek in Afrikaans. En ons noem het Redes, warme ek glo. En ons de verlede week begin door die inleiding te geven, die te sê, rede en geestelikheid staan nie ten mekaar nie. Die heren gebruik die ganse lewe uh, om mensen naar geloof toe te leiden. So in hierdie sessie gaan ons nou begin met, met dit wat actually belangrijk is. So onthou hier ons het mekaar gesê, um, dus niet genoeg om mensen te zeggen wat ons geluid is. Ons moet hulle kan verduidelijk waarom ons een Christus geluid En dit helpt mensen om te verstaan waar ons geloof vandaan komt. Nou, uh, uh, mijn kennis was klein geweest, mijn zinke was zeven jaar oud. De vraag heeft mij: Papa, maar is het niet zo so dat die Bijbel oorgeskryf is en oorgeskryf is en oorgeskryf is? Ik zei van ja. Ik zei van nou, hoe weet ons of ons nog oorspronkelijk in het initieert? Hij had het in een eenvoudige kindertaal gezien, maar dis die vraag heeft mij gevraagd. 7 jaar oud. Nou, hoe kom ik dit noemen? Mijn my vandaag is dat die kennis, kinders, ons kennis kinders vandaag wordt naar andere samenleving groot is waar ons groot geworden. het. Hulle vrouw, jij die vrouw. En uh, mijn laatste was 7 jaar en toen besef ik, echt, echt gaan om het groot maken met CS Lewis, echt gaan om het groot maken met die van boeken te geven te lezen, echt gaan om het groot maken om te verduidelijken, altijd waarom ons geloof wat ons Mijn dochter was 13 jaar oud. Toen praat ik en ze is heel toe Ze zei, papa, maar ik is het is recht om te twijfel. Wat echt twijfelbiker. Ik zie me de duivel is een, een deel van geloof. En ze zegt maar wat is, is goede redenen wat ons rarig in Jezus moet glo? En Een um, haar vraag. zo so een pak op mij gehad, Dat ik er toe gaan denken. En ik heb toe gaan denken aan 17 redenen Waarom ik persoonlijk gloe. En hierdie redes is uh, niet allemaal gaan saamsteem met hierdie redes nie. Uh, nie al hierdie redes gaan anklank vind by alle, uh, alle ongelovige Mensen nie. Mens met die mense met wie de neer moet jy leer ken, jy moet hoor waar hulle vandaan kom. Um, maar dit is dingen wat mij helpen om te verstaan waarom ik glo. En ek kon al bij mense na, na die heren toe lei wat gekom het uit het gesprek oor hierdie redes waarom is glo. So onthou nou, as ons kyk na Paulus op die Areopagus in handelingen 17, hij hy, hy begin daar, hy, hy begin met hulle praat oor die, hy is ontsteld in vers 16, 17 vers 16, oor al die afgoederij waar daar is, en die, die afgoedse maar, maar, maar dan begin hy met die ouwens gesels, en dan in vers 22, dan begin hy met die altaar en die onbekende God, en hij haal uh, hulle, hulle aan, Epimenides en Aratas, in, in vers 28, Hoe doen hij dit? Hoekom begin hy net niet hulle te zeggen, hoor is zo? God is daar, hij bestaan, en jullie moeten. moet en jullie moet jy self recht tot geloof komen. Hoe we gaan nie daar nie? Want hij weet, het is niet waar hy is nie. As hy, as, hy, as, hy, as hy sien hoe hy met die joode praat in hoofdstuk 16, excuse, in hoofdstuk 13, dan begin hy soms net praat oor die oude testament, en hy begin met hulle en tot bij Jezus en boom. Maar hij kan niet met die ouds in Griekenland in, in Athene nie, want hulle is niet waar hy is nie. So hy begin met die on, onbekende, die altaar en die onbekende God en so meer, komt? Want dit is wat op die ogenblik vir, helle sin maak. En dit is wat ons probeer doen, als ons praat over redenen waarom ons geloof. Goed. Zo so ik heb een klomp redenen waarom ik geloof samen Ik weet niet hoeveel gaan ons gedoen krijgen. ik weet niet hoeveel gaan ons dekken. Zo so ik ga met jullie deere klomp van die redenen gaan en dan gaan ons kijken waar kom ons uit en uh, hoe hoe ons. Zo so de heel eerste reden waarom ik is dit. Ik glo omdat een mate van geloof wat wat ik daarbij bedoel is aanvaarding van zekere onbewezen aannames. Nodig blijkt te wees voor die opdoen van enige soort van kennis, ook wetenschappelijke kennis. Nou, wat ik hierbij bedoel is, als je kijkt naar nou hoe iedereen van ons kennis opdoen, of het, nou, of het nou gelovig of ongelovig is, of het nou een eeuwig persoon of, of wetenschappelijk is, of filosoof, of uh, boemelaar of enige iemand, hoe doen we kennis op? Dan is het belangrijk om die volgende te verstaan. Dat een mate van geloof, met andere woorden, wat ik bedoel nou bij geloof is, is natuurlijk niet hier gruwelijke geloof. Ik bedoel hier zo. Daar is sekere dinge wat je moet aanvaarden, zonder dat je dit kan bewys. Voordat jy enige kennis kan opdoen. Kom ik verduidelik. Nou moet ik jy herinner, apologetiek gaan oor die intellektuele verstaan van die evangelie. So hierdie gaan een beetje intellectueel wees. Alright? Jylle gaan jylle kop een beetje moet stretch. Net, net een beetje, as jylle, en, en geloof my ek, ek gaan een dumb down, Zoals so je jy om te verstaan, dan gaan jy, jy vir jyself sê, jy gaan jy bye baie, baie ver moet stretch. Alright? Ik ga het zo so eenvoudig als moeilijk proberen maken, maar hier is intellectuele concepten. Het so is niet makkelijk om er allemaal te praten. Maar kom, ik verduidelijk dit zo so goed te ken. Wat ik bedoel, is dit. Ik en jij kyk naar die wereld vanuit ons consciousness, vanuit, uit ons eigen bewustzijn. Trouwens, ons kan niet uit ons eigen bewustzijn uitklimmen. Um, da, daar staat iemand achter die camera. Hij neemt mij af, dat is een camera. Er is een studio waar ik sta, er is een tafel waarop ik sta, mijn cellphone lezen. Ik um, neem allerlei goed as waar, maar ik neem het waar vanuit my eie bewustzijn. Nou is die vraag, hier is een vraag wat baie, is een baie, baie relevante vraag, wat klomfilosofe vandag vraag. Die vraag wat ons moet vraag is, werk my bewustzijn, correct? Met andere woorde, neem ik dingen rechtig, recht, waar? Staan dan niet rechtig daar achter die camera, of is het net mijn bewustzijn wat vir my sê, daar staan dan niet. Want we nou, nu, je moet niet zo nie denken dat dit mijn zinten waar is, mijn oefen, mijn oren, mijn oen, mijn moo, mijn of wat ik al, dit, omdat ik dit kan waarnemen, waar nie. is niet waar waar. Je moet onthouden dat dit denk je zien, is impulsen van lucht die opgenomen worden in je oefen, wat dier 40 berekeningen die je brein gaan, voordat je brein zegt. Dat is Danny, je staat daar. Er is iemand soos zei, je staat achter die camera. Met andere woorden, mijn bewustzijn wat ik zie is wat mijn bewustzijn van mij sê, ik zie. Wat ik hoor is wat mijn bewustzijn van mij hoor. Nu is die vraag: werk mijn bewustzijn reg? Is dat rarege dani? Is dat een studio? Is dat een tafel? Is dat self salver? Is dat een mordlette park gemeente? Is ek rarege hier? Nou, natuurlijk gelukkig ja ik is. En natuurlijk gluur ik ja, daar staan achter de camera. En natuurlijk gluur ik ja, hier is mijn telefoon en hier is het tafel. Ik glo het. Maar de enigste manier hoe ik dit kan aanvaar, is als ik aanvaar dat mijn kop recht werk. Als ik aanvaar dat mijn kop mij van mijn die rechte een gee. nou hoe bewijs ik dat mijn kop recht werkt? Ik kan het niet bewijs niet. Ik moet het eenvoudig aanvaar. So, zelfs die wetenschappelijke, wat dier die microscoop kijkt naar die goochelkier of die dingetje, wat hij ook al uh, bestudeer, die linker rib van die vloei of wat ook al. Zelfs de wetenschappelijke, wat daardier kyk, moet dit aanvaar dat je moet niet denken je jy kyk dier een die telescoop en je ziet wat is niet, je moet eerst aanvaar, aanvaard, je bewustzijn werk recht, my consciousness werk recht, my brein interpreteer die feiten recht. En so die, die dingetje wat ik zie is redig inderdaad een gochheikie. Nou sê iemand van die dag, jij kan dan aan kyk, maar en jij weet ook niet of jij recht is nie, maar als je vriend nooit om te kon kyk, en hij kon kijken, en zijn vriend kon kijken en allemaal sien die cellen, dan sê het ons recht, zeg, dus sê ek mag, wait a minute. Jy moet onthou, jy sien jou vriend ook dier jou je consciousness, jy weet niet alsof of hy hier is nie. Goed, so, nou, dit klinkt een beetje silly en stupid, Ik weet. Natuurlijk, glo ek, ek neem die wereld Recht waar. Natuurlijk moet die wetenschappelijke gloeien. Ik zie werkelijk een as als ik die in de microscoop kijk. Natuurlijk moet ik kan gloeien wat hij ziet. Maar de enigste manier hoe hy kan aanvaar die feiten kan aanvaar wat hij waarneemt, is als hij eerst een geloof aanvaardt, dat zijn en dat zijn werk, dat zijn faculties aan die, aan die orde van die dag is, en dat het actually recht werkt. So, dus het is een van die redenen waarom ik gloeien. Dat is, da is niet zo'n rechtig, zo'n totale objectieve kennis, zoals we het wetenschappelijk is van praten. Ons neem alles waar die ons bewust zijn. Maar als die dan een van die meest fundamentele bouwblokken is, een mate van aanvaarding, van dat je dit, dit niet kan bewijzen, dan maakt het me zin dat geloof in Christus ook zin mag. Dan is dit niet zo so irrationeel. Nie want uh, ons kan niet bewijzen op wetenschappelijke gronden dat god bestaat niet. Ons, ons kan het wel beredeneer. Ons kan bekomen bij een plek van redelijke waarschijnlijkheid. Maar ik kan niet enige kennis aanvaard als ik reeds aanvaard het, dat mijn kop recht werkt. En dit is een mate van geloof. Zo so, enige wetenschappelijke heeft eigenlijk een mate van geloof. Hij herkent het net niet. Als hy je ongelovige wetenschappelijke is nie. Goed, hierin is dan een beetje technisch geweest, maar jullie zijn welkom om met de gesels te met de contact of, of ons kunnen opvolgen, te zien over die tweede reden waarom ik gloeien. <coughs> ik gloeien omdat het geloof niet zo so redelijk is. Dus enige andere aanspraak op kennis. Alle mensen maken immers allemaal zekere kennisaanspraken als gevolg van drie redes: redelijkheid, ervaring, en autoriteit. Redelijkheid, ervaring en autoriteit. Goed. Zo so wat bedoel ik hierbij? Hier is eigenlijk een reactie op mensen wat zeggen: Weet je wat? Um, Jullie christenen hebben niet nou zo so groot geworden. Jullie zijn sociaal geconditioneerd om te gloeien. En daarom gloei jij. Dan is mijn antwoord altijd: uh, en Wat eigenlijk dan daarmee probeer te is: Dit is mijn eigen ervaring. En ik gloei die autoriteit van mijn ouders. En daarom gloei ik. En mijn antwoord aan hulle is altijd hetzelfde. Uh, of moet niet. Als jij atheist is, of wat al, jy, jy word ook al, jij wordt ook door je context geschaaid. Jij ook, jij hebt ook reden waarom jij vasten in dit wat jij aan vasten. Jij hebt ook een reden. Uh, uh, jij glo ook op grond van emotionele en conditioneringsredenen dat je atheist is. Kom ik geef je een voorbeeld. Bij van die mensen zal sal mij zeggen: "Lof, als jij in India geboren was, dan zou jij niet Christen geweest zijn." Mijn antwoord is altijd: ja, maar als jij in India geboren was. Meneer, die westerse atheïst, dan zou jij ook niet gewees geweest zijn. Jij zou waarschijnlijk een gelovige geweest zijn. Die Hindoe-mensen is ontzaglijk gelovig. Uh, niet zoals wat ons glo in die christelike geloof niet. Maar hulle glo in die geestelijke. Met alleen maar als jij in India geboren was, zou jij niet een westerse filosofische relativist geweest zijn. Of a nie. So niet. Ze woorde, hoe kom je dan a ongelovige? Want je is een westerling. Jij wordt ook door je context gescheid. Jij wordt ook geconditioneerd door je samenleving. Um, want als jij op een andere plek geboren was, dan was jij ook niet ATS geweest. Dus so jij wordt niet zoveel so gevormd, niet in je denken, nie, maar ook door je ervaring in die sociale conditionering. In die geschiedenis is het ons geleerd: hier die drie dingen: ons ervaren, dus eigenlijk ons bewustzijn, uit ons kijk. Um, ons het net ons waarvan ons al ons kennis krijgen, maar ons ervaring wat ons het, moet ons, moet ons temper met een redelijkheid, en daarom moet ons onderzoek doen, en kijken wat gebeur, en, en moet ons wetenschappelijk denken, moeten moet ons gaan dinge onderzoek en kijken. en allemaal van ons aanvaard ook dingen op grond van autoriteit, of op grond van sociale conditionering. Ons allemaal gee bepaalde autoriteit gezag aan die omgeving om ons. So allemaal van ons, um, is onderhewig aan die drie dingen Die goede vraag is, Vieze manier van denken, vieze opinie, vieze bewustzijn. Maak die meeste zin en maak hier die wereld, die beste plek. Maar so hierdie tweede rede waarom ek geloo, is hier die tweede reden waarom ik gloe, is eigenlijk niet om te zeggen, weet je wat, um, ons als gelovigen hebben een sterk, sterk intellectuele traditie. Mensen zeggen, de gedierigheid voor ons, ons maar niet omdat het onze so groot geworden is, of ons maar niet omdat het ons um, graag een kruk zoekt om op te leren. Ons glo is emotionele reden. Nou, ek ken baie, baie sceptische mensen, hulle glo ook via emotionele is. Ik heb nou vriend ontmoet, ik um, ek, ek heb een onpas eenmaal so gezegd. Hij heeft gezegd toen to, to hij op op was. Toen was een van de familieleden oorlede, en hadden gaan wonen begrafenis bij. en, um, en dat ik um, uh, uh, uh, laat toen niet hele huis op uh, toe, wat anders kleurig was om in die kerkgebouw in te komen niet, omdat ze nou haar andere gehad het. En hij zei: "Dit is om zo so kwaad gemaakt dat hij tot vandaag door atheïs is." Toen dus zeg van: "Oké, okay, zo so, jij is eigenlijk een ongelovige uit woede. Is dit niet een emotionele reden?" Atheïsten, agnostici, mensen wat anders als ons dan kan niet zo so emotioneel wees als ik en jij. Veel mensen wat ik ken wel uh, wil ongelovig wees want ze houden daarvan om rebels te wees. Dit brengt wel een of andere vervulling um, om om, uh, om die stroom op te zwemmen, om dwars te wees, uh, en ek moet nie we echt dwars in de slechte sin van die woord nie, hulle hou om pioniers te wees, en dit, dit brengt van een of andere emotionele vervulling, en dit maakt hulle ook, dit maakt hulle ook, dit, dit maak hulle ook emotioneel, dit is nie net, um, ons allemaal gloos gevolg van redelijkheid, één emotie, één sociale conditionering, maar, dit levert ons niet uit, aan relativisme nie. met andere woorden, dit, dit, dit levert ons niet uit, in so mate dat ons kan weet wat, wat waar is nie, ons kan wel weten wat waar is. Maar net hier die tweede belangrijke reden um, is voor ons vreselijk belangrijk. Namelijk, ons geloof is net zo so redelijk, zoals die opinie wat de ATS mag Ik Geef ons die, die derde reden. Van hier, goed raken, rak bikie, eenvoudiger, zoals we die pad aangaan. Onthoud niet ons gesê, ons stretch ons zelf, bikie. Om onszelf te stretchen is belangrijk. Um, trouwens, ons, ons groei eigenlijk net, als onszelf een in complexiteit een gooi. Met andere woorde, as ons geconfronteerd word met iets wat ons niet gewoond is nie. As ons ons denken moet stretch. als ons ons, ons om lief te hee, moet stretch. als ons capaciteit om geduldig te wees moet stretch, moet rek. Dis wanneer ons groeit. En ik weet dat koppe is nou zeer, het pijn nou, maar het is omdat die geest bezig is om met jylle koppe te werken. Het is omdat hy bezig is om jou te laat groeien. Alright, so je moet een beetje gaan denken oor die, die goed is. Kom ik geef ons die derde reden waarom ik geloof. Ik geloof in een schepper God, omdat de eerste alternatieven, atheïsme en agnosticisme, mij koud laat, en niet genoegzame nie intellectuele antwoorden je op kritische levensvragen. Zoals bijvoorbeeld moraliteit. Hier beantwoord Jezus voor mij die vraag, die jouw beesten. Oké, hier raak ik een beetje eenvoudiger, maar kom ik even wat ik bedoel. Ik moet zeggen, ik geloof in Christus, omdat als ik kijk naar die alternatieven, atheïsme agnosticisme, of zelfs andere geloven, dan tikkelt het mij, net glad nie. Ek het op mijn rak het ik een klomp atheïstische boeken wat geskryf is door atheïsten, agnostische ouwens, agnostisch betekent dus iemand wat niet weet of daar God is nie, hulle sê, kan niet weten of daar God is nie. Ek is een rechterzakker. sakker, ek lees elke ongelovige boek wat uitkom, lees ek. En ik moet vir jou sê, dit doet niks voor mij niet. dit tikkelt mij niet. Ik leer baie uit baie van boeken, een baie van die boek een challenge my geloof. Maar. Als ik kijk naar wat mensen sê, dan maakt Jezus steeds my bloed, intellectueel, rationeel, die heel meeste sin, En hierin, de reden wat ik hier genoemd heb, is een goed voorbeeld. Kom ons van die idee van moraliteit. Ons allemaal geloven nog in een liefdesmoraliteit. Dus moreel recht om mensen lief te En om je meer mensen lief te meer naaste lief te um, Waar komt dit vandaan? Want ons moet iedereen gewoon dat voor Christus, het daar niet liefdesmoraliteit ontstaan. Nie. Mensen heeft geweten wat liefde is, maar hadden het als een zwakheid beschouwd. Um, ehm was een groot filosoof geweest uh, uh, in die tijd omtrent in de eerste eeuw voor en na Christus. Hij heeft gezegd: "Jij mag niet je vijand liefhebben. Je nie. moet niet voor je bierman goed is wat voor jou goed is. Je moet niet nice zijn met je vrienden." Je bent niet naïs nice met je familie, wat, wat met jou nice is. Liefde voor je vijand komt van Jezus af. Zelfs seculaire mensen erkennen dit. Frederik Nietzsche, die grote atheus, erkende dit. Francis Fukuyama, wat een uh, politieke commentator is op een dag, dit. Dat Jezus het liefde in die samenleving ingebracht. Ons allemaal glunde liefdesmoraliteit. Maar kom eens, denk ik, vanuit een seculaire hoek. Um, want kom eens, denk ik, gaan soos kiezen hoe denk. Um, zal voor ons, sê, maar liefde is eigenlijk maar niet het gevolg van evolutie. Want we uh, moet naar elkaar kijken zodat so ons kan voortbestaan. Nou, die belangrijke dingen wat we hier moet onthouden is: als mensen dan denken, of kom ik ze eerst weer, kom ik maak deze so aanspraak op om dit te zeggen. die natuur alleen, als evolutie. Nou, ik wil alleen met jou gestrijden of je een evolutie gelooft of geloof niet, dan zie je die punt niet. Kom eens van die worst guys, komen ze evolutie, kon een mechanisme weer wat God gebruiken. Maar kom eens in ieder geval, God het om niet gebruikt. want God bestaan nie. So, evolutie alleen is al wat bestaan. So, dit betekent dat leven op hierdie planeet het ontwikkel als gevolg van evolutie. Dan betekent het, dat natuurlijke selectie is die krachtigste macht op hierdie planeet. Wat is natuurlijke selectie? Natuurlijke selectie is die kracht die in evolutie gebruikt wordt, wat die sterkere in die samenleving en die natuur uitkies om te oorleef, en wat die zwakkere uitkies om uit te sterven. Met andere woorden, die natuur is die liefdevol. Dat betekent niet, ik krijg die bokjes wat na de klankjes omzien, en zo so meer niet. Maar liefde van iemand buiten die specie, krijg je glad niet. Behalve in uitzonderlijke gevallen. <tong> so met andere woorden, als evoluutie die krachtigste mag op jullie planeet is, dan betekent het, uh, liefde mag niet zijn. Nie liefde van je vijand maakt niet zin. Als as evolutie waar is, betekent ons is die sterkste, Als ons die macht het, en ons die macht verdien, ons is die, die macht, wat, wat, wat ons is die sterkste specie, en as die, uh, as ons als Afrika, uh, Afrikaans al die macht het, betekent ons met die mensen wat is, die zwakkelingen, die mensen wat gebreken, wat gebrek het, wat, gebrek het, wat, gebrek het, wat, wat het is, wat mentale handicap is, ons moet hulle uitwis, ons moet hulle maak, want dat is die wet van die natuur, maar ons doen het nie, hoekom doen ons het niet? Want ons gluwe boer die weet van die natuur, is daar een ander weet. Een goddelijke weet. Een weet wat meer in die natuur uitkomt. Een weet wat ze wees lief van je vijanden. Wat ze wees lief die wat je hart zien in je vervolgers. En ze weet wat ze wees lief vir mensen wat jy, um, wat hartig optreedt in jou. Dat is geen manier waarop jij daai, Um, liefdeswet, liefdesmoraliteit kan verder uit de evolutie uit of uit die natuur uit niet. Dat is mijn manier nie. Want die natuur alleen laat net die sterke oorleef en die swakkere uitsterf. So, we die zwak, uit. Hulle gebrek het al ons sierstof. Maar ons doen het niet. Ons groeien liefdesmoraliteit. Want, ik uh, uh, uh, uh, uh, uh, kan net gloen, ek, ek sê hierdie vir my vriende, ek sê van mijn sceptische vrienden. Ik zeg van, waarin die jylle is, fris, liefdevolle ouans maar je hebt geen intellectuele grondslag daarvoor om werkelijk liefdevol te wees. Nie. Ons kyk naar Flix, waar mensen liefdevol optreden naar de vijanden, waar ze verzoen wordt met de vijanden, en het spreekt ons allemaal aan. Ons allemaal denkt: wow, dit is great. Maar je moet verstaan, als je ongelofelijke is, heb je geen intellectuele grondslag daarvoor. Nie. Maar een Christen kan zijn. en Voor mij mag je liefde weten. want dat is hij niet die wet van die natuur niet. Boert is daar iets anders. En daarom het die, die een groot rechter, wat uitspraak geleverd, het oor die Nuremberg, uh, trials in die 50er jaren, laat 40'er, vroeg 50er jare, net na de Tweede Wereldoorlog, is al die natiesoldaten, moest nou, een uh, uh, klomp van die officieren aangekla, en hulle is verhoor. En die Duitse officieren is vervier. Tien, uh, tien oor, die rechter, of tien uur die, mensen was geweest. Maar onze niet ons, ons, ons land weten uitgevoerd. Ik wil Hitler het voor zichzelf met die Joden maken. Ik bedoel, dit is niet onze nie. Ons is ons het net gehoorzaam aan ons landswete. En tussen die de rechter, en hierdie, hierdie rechter was een ATS, dus niet nie. Hij zit het wel ja. Maar als je nie een ander weet, boe ons land niet. Hij heeft iets verstaan daarvan. Dat om een liefdesmoraliteit te rechtvaardigen is baie, baie moeilijk zonder God. Of zonder Christus. Zo, so dit die, is die derde reden waarom ik gloe. Kom, ik geef je nog die vierde reden ook. En dan gaan we volgende keer verder met die race. Ik gloe daarom in die kruisdood, een in opstanding van Jezus. Omdat onder andere bijkans allemaal glo, in liefdevolle zelfopoffering als die hoogste waarde in je al. En omdat het steeds vandaag mensen universeel inspireer in leven brengen. Zo, so ik gloe in die. Die kruisdood van Jezus, in opstaan en goed Want in die kruisdood leert ons dat liefde um, voor onze naaste, voor onze familie, voor uh, die mensen met wie we samenwerken, voor onze vijanden, ongelooflijk belangrijk is. Maar waar krijgen ons dit? Dat jullie imperatief, dat jullie appel op ons om mensen liefde, liefde, komt van die kruis van Jezus af. Ik kom van die opstanding af. Jezus is niet opgestaan. Het is niet zijn Christus doet. Wordt niks betekenen. Maar ons glo, dat in die kruis van Jezus, het God naar ons wereld toe gekomen, voor ons wijzen hoe lief hij ons het, en helpt bij ons om te leren hoe om andere mensen lief te zijn. Dus so, ik geluid daarom in die in die kruis dood, in die opstanding van Jezus, omdat s'nachts die boodschap van zelf liefde en allemaal steeds. Gelovig of ongelovig, dit, dit inspireert allemaal. Zelfs al doen ongelovige mensen het niet. Of bijgelovige mensen het niet. Ons admireert het. Ons admireert het admireer wat de mensen zelf opoffer, Ik denk aan een ding wat gebeurde in 2007. Met die Amish gemeenschap. Die Amish is nogal weird, maar hulle zijn goede, gouden gelovige mensen. hulle, is goeie, gave, mense. hulle is orthodoxe gelovigen. Dus ik en jij. En zijn blij met het buiten die technologische gemeenschap. En daar stapt een, een persoon in, een Amish kletterschool, en met die geweer, en dan al die alle begin beginnen skiet, En ik denk dat skiet vier of vijf doet. En hij wond de klomp aan haar hy later om zelf schiet. Hoe reageer hier die de Christen aan mijn gemeenschap? Dan die ouders van die slagoffers, die dochterkies, noem je vergeven hom. En vergewe vergeven om. Natuurlijk, hy, hy is natuurlijk niet zelf dood, maar hulle vergeven om. En woon woont zijn begrafenis bij. Hulle ondersteun sy wedewee. En hulle begin in die Amies gemeenskap uh, een fondsinsameling doen. Om fonds in te sammel vir hierdie moordenaar zijn wedewee en zijn kinders wat achterblijft. Wow, allemaal een mond het opgaan. Wow. Dit is een verschrikkelijk vergevensgezind. Dit is een am amazing. Maar daai komt van die kruis en van die opstanding af. Daai soort opoffering het nie geheers voor Christus nie. Mensen wat zo so opgetreden, is beschouwen swakkelinge. Vandaag beschouwen we ons dit als, een in gesofisticeerde gemeenschap van ons leven, beschouwen we ons dit als um, lovwaardig. So als mensen hier die groetjes um, waardeer en admireer, hoe komt hulle dan nie die kruis dood van Jezus niet? Ho, hoe komt kom die kruis doet van Jezus dan zo so, so onaanvaardbaar voorbij, mensen? Want dit is die hart en die bron daarvan dat ons, mekaar, kan liefhebben. Dat ons dus vijanden kan liefhebben. Dat ons dus die Amish gemeenschap in 2007 kan optreden in VSA. En ons vijanden kan vergeven. So, dus is een van die redenen waarom ik in die opstand een kleur. Die enigste de reden niet. Maar dit is een van die redenen waarom ik in die opstanding een want die opstanding. Want iets in die menselijke realiteit zegt voor ons. Dat om mensen liefde is, is een goede en een belangrijke dingen. Maar er is geen intellectuele grondslag daarvoor. Als ons niet eenvoudig kijkt. Um, als ons die zelf die, die, die opofferen aard. Van die kruisdood doet In terloops, um, Slechts geloof in de Trinitarische God kan voor ons hier um, hierdie liefde rechtvaardig. Kom ik, noem veel voorbeeld. Um, Allah kon niet voor die schepping al gezeten. ik is liefde niet. Hoe kom niet? Want hij is niet in. Je moet mensen in verhouding staan met iets of iemand anders voor die kan liefhebben. Maar God drieënig is een gemeenschap op zichzelf, Vader, Sien en geest. Daarom heeft die, die drie eenheid, gemeenschap beleefd, liefdesgemeenschap beleefd lang voordat er andere objecten was, zoals ons, om liefde, lang voordat er schepping was om liefde. En daarom is die drie, die drie enige prentjie van God, is die enigste prentjie van God, wat reeds voor die schepping al kon zijn, is liefde. En daarom, als hij die hart van de realiteit is en alles wat bestaan heeft, hij de HOM uitgekom. dan betekent dit: dit maakt zin. Als het drieënige God die hart van de realiteit is, hoe ek ik in Jezus so ongelukkig wanneer ons liefdesleven uit elkaar valt, Of wanneer onze ons vrienden, wanneer onze verhouding is met onze kenners, of onze ouders, of onze vrienden, of onze familieleden, of onze boete of sissy. Wanneer die leven is verhoudingsgerig aan elkaar gezet. Hoe kom is het zo? So? Dit maakt niet zin als je dan denkt dat de oorsprong van alles een verhoudingsgod is, een drie-enige wat voor die schepping al kon zeggen: "Ik is liefde." En dit is waarom ik geloof ook in die kruis en die opstanding. Uh, want daarin op wordt God openbaar is een drie-enige God wat die bron is van alle liefde wat bestaat en wat voor ons eindeloos hoeveel die liefde gee. zoveel als wat het mag nodig hè. Ons voor ons kinders hoe meer kinders jy hebt, hoe meer liefde je die vir jou, hoe wil die meer liefde je. Jy hoef nie jou liefde voor je vrouw op te deel in je as jy nou kind nie. Of je liefde vir jou vrou en jou kind op en nog een stukje om vir die derde kind te kan gee dat is een oorvloed van liefde, beskikbaar. Want die hart, die bron van liefde, is het eeuwige verhoudingsgod, wat uit liefde uitgeskep het. Kom, ek bid vir ons. Ons levende heren, je is so goed voor ons. Dank je dat u ons lief het. Dank je dat u voor ons omgeeft. Dank je Jere dat u woord zin maakt. Dank je dat er een goede is om te gloeien. Onze CVI, dank je daarvoor. Jere ons bid voor een wereld wat baie angstig is naar antwoorden. Om het ons te redeneren, om het ons te gesels over ons eigen geloof. Help ons om hulle te ontmoet waar is. Help ons om in wereld liefde heren. Die dingen van die wereld, nie, die mensen in die wereld. Help ons om hulle liefde en die liefde in de oor te draaien. Help ons om op hulle vlak te redeneer dat kan gesels, zodat so ons mekaar kan lei na geloof in u en zodat so u ons daardier die leven kan gee. In Jesus' naam. Amen.